Als je huis nu wat langer te koop staat, je geen 20, 30 bezichtigingen meer krijgt... en je geen biedingen ontvangt of alleen hele lage, dan zal je je verkoopstrategie moeten gaan aanpassen. Ik heb daarvoor in het boek Je huis verkoop je zo... het stappenplan geschreven. Dat begint bij wanneer het slim is om te starten met de verkoop... tot aan de sleuteloverdracht aan de nieuwe eigenaar. Voor slechts 22,50 euro is dit boek van jou. Een schijntje met wat het je kan opleveren. Een hogere verkoopopbrengst... Minder dubbele lasten, omdat je eerder je volgende stap kan nemen. Betere nachtrust en minder frustratie, omdat je zelf grip hebt op je eigen verkoopproces. Dus bestel mijn boek Je Huisverkoop Je Zo op mijn website. En ga goed voorbereid van slag of geef je huidige verkoop een boost. Ik wens u succes met de verkoop.